Vak lokaal muziek op digischol.nl. Waar ontzettend veel andere vakken ook op staan. Het is heel erg handig als je in voortgezet zit. Soms ook uh, bovenbouw, basisschool. Kijk, hier links, uh, contact home. We zitten nu op Home. Bronnen, en elektronische tijdlijn. Geschiedenis van de muziek. Even kijken. Kijk eens. Allerlei sites worden daar weer gegeven. En dan kan je weer naar home terug. En dan zie je daar weer instrumenten. Nationale volkslieden links. En dan links van conservatoria, opleidingen. Maar ook gewoon amateur dingen. Hoe je bijvoorbeeld... Uh, een band begint, of uh, gehoorbeschadiging, voorlichting en informatie. Dan nieuws uiteraard. Het gaat over 2015, zie ik. Nou, in ieder geval van alles en nog wat om door te lezen en te openen. Dan eigenlijk het praktische deel. Oefenen. Oefenen in noten lezen. Heel handig. Oefenen keyboard oefeningen. Heel handig. Dan gaan we even kijken. Een speciale pagina. Waarvoor je Scorch plugin moet hebben. Dit is wel heel aardig. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En dan moet je inderdaad eerst die... Plurin installeren. Zie. En dan krijg je... van alle soorten muziek... krijg je dan... voor je neus waarin je... dan kan... Ik weet niet of je deze doet, want dit is een gramboek, of die dat ook op gramboek doet. Maar goed, in feite... Even lekker prutsen en even kijken. En dan kan je aan de rechter en de linkerkant van alles. Alle informatie over muziek bekijken. Niet alleen leerlingen, maar ook vaak docenten of leerkrachten basisonderwijs. Of van de Pabo, of wat dan ook. Heel handig. Want het is erg goed. Dank u wel, Gerard.